Lieve Hennie, deze mannen gaan voor jou de berg op. Geen berg te hoog voor ze. En zoals ze zeiden, de ping voor Hennie. Nee, zonder gekheid. Tomzorg staat natuurlijk 100% hierachter. En ik wens deze kerels heel veel succes voor jou. We gaan dat beleven. Dank je.